Leuk dat je Hello. kijkt. Ehm, um, gaan we Slecht. slijf ja. En van de serie. Van uh, de serie, even kijken hoor. Horse Club. Ja, Horse Club. Zullen we dan beginnen met de kleine? Ja. Zetten we die even opzij. Oké, okay. ik doe zo. Ja. De... Oké, okay, ga je? Met een Ja, en daarna gooi je het tegelijk dit om. Oh, er is ook okay. een halsteltje bij. Oké, 3. 2, 1. Oh, het gaat ook aan de, kant? de andere kant. Op. Een borstel. Oh. Oh. oh, nog eentje. Oh. En dan een speentje. Een mooie turquoise. Een, een mooie turquoise halstetje. Gooi een paardje. Oh. En appeltjes. Oh, het zijn twee borstels. Ik doe jou. Ga maar. Ja. Zijn dit. Oh, en je deken om. Zo. Oh, waar is die andere borstel dan? Oh, je hebt twee borstels. Om. Een harde borstel, die is zwart. En een blauwe, roskam. En een turquoise halstertje. Is Is peentje. Nou, een babyflesje. En appels. Oh, en een dekentje. Een heel schattig ja, vervelietje. Die is heel klein, ja. Bella. Ja, dit is voor Bella toen ze nog heel klein was. Heel en hij is ook met de klinsen En deze zijn voor Valina. Valina is een vreetzaak. Ook voor Bella hoor. De helft. Ja, Zullen we mee... dan naar het stalletje gaan, want daar ben ik wel erg benieuwd naar. Ja. Dan, dan, dan, dan, dan. Ik doe deze kant dan. Ik wil hem echt heel graag opmaken. Ik krijg hem niet. Oh, dit is een plakje even een mesje. Nee, maar dat kan ik. Kijk. Het paardje. Oh, er zitten alles bij. Een voorbak, een dekentje. Oh, en stickers. Paars, Zullen we beginnen met de stal? Oké, oh, er zit een nieuw pakket bij. Oké, okay, we hebben uh, ook een, uh, een... Hoe heet dat nou? Een, uh, uh, een handleiding. Oh ja, ze dus hebben een, een handleiding bij. Een handleiding. Zullen we dan maar beginnen? Ik, en dan zit hier de stallen. Ik denk dat die ook open moet. Ja, deze moet ook open. Dit is het dak van de stal. Oh, zit er hoop open. Oh. Ik moet eerst een plakbandje afhalen. halen. Ik heb hier, oké, okay, ik heb hier een stuk van de stal. Oké, okay, we moeten beginnen met deze twee stukken zo bij elkaar. Dan, ho oh, die. Die moet je inklikken. Oké, okay, we gaan ja. erin klikken. Klik en jij die andere? Ja. ja. ja. Wat is het? Ja. Ja. Nou, precies dus dit nu. Ja. Dit is nu in elkaar aan het halen. <laughs> Zullen we die even proberen? Wanneer? Ja, het was. Anders. Ja! Oké, ja, kijk jij dat andere stukje erin? Zeker, dat zeker best moeilijk. Ja, dat is best moeilijk, ja. Ik doe eerst deze. Ik doe eerst die zo. En daarna die andere. We gaan hem even tegen niet. Nee, ik krijg hem niet, doe jij maar even. Ik word er moe om. Nou. Zit die? Ja, hij zit en dan, en dan de volgende stap: de onderkant erop. Dat is de onderkant. De onderkant, oké. Okay. Die moet eronder. En moet die dan hier. De ja, zo. Hoop ik. Anders doe je eerst de achterkant. Ja. Even kijken. Oh. No. Oh, waar is dat? Kijk, als we dat nou gewoon zo neerzetten, heb ik bedacht. Klik je het er zo in. Maar deze valt oh. ook, hè? Huh? Hij zit scheef. Lukt het? Oké, okay, we zetten dus zo even. Dan klik ik zo de deur erin. Ja, dat is goed. Probeer jij hier, het eens. We hebben hier een dak. En lukt het? Oh. Ja, kom op. Klik. Klik, klik. Zet hier, hier nog. Nee, hier zit de scheep. Sorry. Hoe? Hier geef Ja. Nee. Oh, Oh, oh. We nee. nog. Ik wil deze video. Bedoel je. Ik doe. Ah. <laughs> Zo. We vragen even om begeleiding. En je ja. hey, ons even helpen. Kom. En een ring klikken. Kijk, de onderkant moet erop. En dat gaat niet. Dan nee. Is... Nou, dan kun je. Oh, en hier zijn er ook nog stickertjes die je zo meteen op kan plakken. Als die gedaan is, dan moeten we hier. Weet je zeker dat dit uh, Ja, dat is goed mooi. Dan kunnen we oh, alvast die doen. doen. Dan kunnen we alvast die doen. Oké, okay. ja, dan, dan hebben we deze. de staven nodig. de balken. En deze. Oké, okay, die moeten we ook opkutten. Even eerst deze aan deze kant. Oh. Um, daar zit hij nog. Ja, okay. ja. En dan de andere kant. Ik kan het weg. Ja. Nou, en dan ja. denk het dak erop. Oh wacht, het bordje, Het naamkaartje, daar kunnen we alvast uh, naast Ja, dat doen we zo dan. Deze doen we ook. Oh, zo, oh het is gelukt. Even een naamkaartje pakken. Die ligt op de grond. Dan klikken we het raampje erin. Ik heb hem weer. Oh, het raampje moet andersom. Ja, van ja, binnenuit. Oh, en de deur moet er nog in. Zullen we de deur vastklikken? En dan een deurtje. En dan kunnen we een naam botje. Nee, we hebben het, nee, ga eerst dit Heb die En dan Ban. die. Oh, dan gaan we naar de volgende. Hierop. Oh, nee, dat hebben we al gedaan. Dus dan die. Zie hierop. He. Hoe moet dat dan? Zullen we even kijken waar het is? Nee, oh, nee, nee, dat hoeft niet. Oh, aan de buitenkant. Kijk. Oh, nee, aan de binnenkant. He. Er staat hier de buitenkant. Kijk, volgens mij. Ja, aan de binnenkant, ja. Nou, dan gaan we naar de volgende. De stickers. Oké, okay, waar we mee beginnen? Dat is met het... Hoe? Dit klopt niet hoor, dit zit los. Nee, dat moet. Nee, uh, ja dag, ik snap dag, het, het ook kom niet. Kom eens hier, de dak Oh, de oh, dak oh, zit Dan doen we die. Stickers. Stickers, oké. Okay, we zullen we bij eerst beginnen met die. Oh, dat moet een paard zijn. Nee andere kant. We gaan maar even deze af. De stickers zijn echt priegelder. Ja. Dan doe ik de andere kant zo. Ja. Oh. Nee, volgens mij past die niet gewoon. helemaal perfect. Even. Nu hoef je. Ik zou. Welke ja. moeten we moeten doen? Uh, Hier. Zonder. Zonder shorts. Nee, we moeten echt een kleintje. Hè? Die. Ja. dat is toch iets zo'n kleintje. Oh, dat zijn deze twee, dat kleintje niet. Jij deze kant? Ja, heb ik dan. Ik zal Ja, inderdaad. Eerst beginnen met die. Oké, okay, zo. Ja, even. Ik ben heel. Wacht, ik ga eerst de voor-overkant doen. Nou, het hoefijzertje. Ja, ik neem het hier op. Zo. Oh, het is ingelucht, hoefijzertje. Minimaal. Ja, hij zit mooi. Dan mag niks, ja. ja. ja. ja. Dan van de voorkant moet. De klaver. Nou, het hartje krijg ik ook. Of die of die, maar waar moet dat hartje dan? dan kijken we even op de volgende bladzijde, misschien is staat hij daar. Het hartje staat er niet bij, dus ik denk dat we die gewoon kunnen gebruiken. Oh kijk, zo. Oh nou, er zijn ook prijzen. Oh ja, die doen we zo. Nee, die ja, moet misschien hier in. Misschien... Weet je wat je elva's kan doen? Huh? Ja. Oh kijk, die. Ja, die moest er ook nog op. Moet daar niet het? Tot... nee, nee, nee. nee. Daar moet, daar moet deze. Ik zal hem even aan je aangeven. Alsjeblieft. Ja. Dan, dan, dan, dan haal we dus ik hem even af. Nee. Nou, dat hartje dat hoeft niet. Dus... Ik dan denk, gaan we gaan die gewoon op de vorige doen. Ja, we bellen dus dan. Ja. Zo. Is het erop? Sticker. Nou, de voorkant zit er ook op. Dan moet je dat... Hoefje. Oh, nou, dan ja. moet ik ook dat doen. hoefje. Ja, ik moet dat mini hoefje hebben. Oh, we hebben ook een hartje survey. Nou, ja, dan was het nog zo'n beetje. Hier dan hier, dan daar. Dan hier. Prijstjes. prijsjes zitten hier. Jongens, maak het maar even open. Goed, ja. ah, hier dit. Ja. Waar zit andere nog Nee, hey, die roze die is belangrijk. Heel branden. ja. Brandenrijk. Brandenrijk. Brandenrijk. belangrijk, belangrijk, belangrijk, Belangrijk. Doe ik de waterbak erin en jij de voorbak. Oké. Okay. Oké. Nee. Oh, die zie water Oh, oké. Okay. Hier. Ja. Maakt niet uit volgens mij. Oké, jawel. Oké, okay, die waterbak die... Kan ook van de zo. Ja. Hij moet aan de andere kant. Op. Hij moet hier. Echt? Ja, kijk maar. Nee, de, gaat... de deur. Als je zo... De deur gaat die kant op. Oh ja. ja, ja. Dus die moet... Hier. Wacht Nee, ik doe hem bij de volgende, want ik ga het niet merken zo. Nee, dat klikt ja. Kijk. Ja. En dan hier de voorbak. Oh, dat is ook Dan denk ik dat appels hier in kunnen. Ja. Nou. En dan die erin. Je kan hem er en ook dan na een belangrijk gedeelte het paardje zelf. De stal zit open. Oh, deze hebben ook een hengstplecht. En dan zetten we het paardje erin. Ik het dan maak ik het stalletje open. Paardje erin. beetje dit. En dan gaan we nu doen. Ik denk dat we ook nog een beetje kunnen versieren met is dit. kun je de naam erop zetten. Ja. Dan kunnen we hier kunnen we ook nog een beetje versieren. Met bloemetjes en hartjes. De Horse club. Nou de Horse club moet dan natuurlijk wel ergens hier bovenaan. Ik zou hem hier doen. En de Horse Club. Misschien dus kun je dan hier die bloemetjes doen. Ja. Nee. Dat is een goeie. Zo. Tada. Dan ja, hebben we hier. We hebben we hartjes, dan kunnen we, denk ik, hier aan de voorkant, hier en daar... Kun je die oplappen? Je die daar? Ja. Zo. Dan hebben we ook nog hoefijsjes. Die denk ik... Oh, paard hebben oh, zullen we het paard even Ja, Dat ja, paard gaat de hele tijd even De paard wordt misselijk. Ja. Ik denk dat we dan zo'n bloemetjes... Geel bloemetje hier. En dan zo'n rood bloemetje aan oh, de... Oh. En, dan en dan een rood hier. bloemetje daar. Ik heb hier een gele. Taaraan. Die moet hier. En een rode. Daar. Zo. We hebben eigenlijk ook nog uh, ook hartjes. Nog twee hartjes. Ja, een Zullen we die aan de achterkant De achterkant hier eentje, Zo, ja. Ja. Zo, Dan ook nog klavertjes 4. Daar houden we van. Die zien we dan. Die dragen. Ja. Zo. En hebben we hebben ook nog twee hoefenijzers. Die kunnen we dan hier. Ja, daar de achterkant. en daar. weet we weten dat het deze hoekjes want daar hebben we die hoekjes in. Nee. Daar. Tada. Tada. Ja. Nou, we hebben wel bijna alles gebruikt. Zullen we hebben ook Deze niet per se, hè? Hmm? We hoeven niet allemaal per se te gebruiken. Het volgende gaan doen. Denk. Het volgende. Deze. Oh, ja. Deekentje. Dan hebben we ook nog een deken. Een... En een halstertje. Dit halstertje, dan doen we het een dekentje. Oh, hij moet even flexibel worden. <laughs> een <Het> dekentje. <laughs> Heel pijn. Mooi pijn. Wel een mooi kleur, mooi donker. Ja. Oh, de nee, eerste hebben we de oren heen, denk ik. Je hebt net zo'n grote oren als Verona. <laughs> Misschien moeten we deze Verona noemen. Even zien, het halsetje om. Ja, de deur. Ja, de deur. Zet die En de deur. Hals er eerst af, toch? nee. de deur dicht. En dan doen we het Ja, Jij. Ja, ja. <lacht> zo, en dan kunnen we die hier aanpassen. Oh, en het touwtje er dan zo ook nog zo. Nou, het is dat pakketje. is echt oh. leuk. Ja, nou, ik denk dat die paard was. Ik vind een hartstikke leuk paardje. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef je een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Tot de volgende keer. Doei!